Hoi, ik ben Jeroen Konings. Ik werk bij Prezero in Roosendaal. Ik heb het hier super naar mijn zin. Dit is het begin van het proces. Hier komen zo'n 100 vrachtwagens per dag. En hier halen we onze energie uit. Dit wordt afgezet op het landelijke net. Dat laat ik ook even zien. Met dit apparaat verwarmen we een deel van Roosendaal. Ik ga jullie meenemen om een kijkje op het dak te nemen. Dit is een stukje van het bedrijf. Hier zie je nogmaals koeltorens, een stukje energiecentrale en het kastcomplex waar we warmte aan voorzien. Ja, we komen nu de controlekamer binnenlopen. Hier wordt uiteindelijk alles bediend en hier ja, komen ook alle storingen binnen. Ik laat jullie een klein stukje zien van de bunker. Worden hier bij de stortgaten het afval gestort. De grijper gooit uiteindelijk in de trechters. Uiteindelijk staan hier de schermen waar het proces op bediend wordt en geregeld. Uiteindelijk komen hier ook alle storingen binnen. Daar krijgen wij door van de operators. En die maken er een melding van. Uiteindelijk een bom en die komt bij ons in het systeem. Zodat wij de problemen en de storingen op kunnen pakken. We lopen nu de MCC binnen. Uh, ja, hier staan alle verdelers, alle automaten en van alle machines. Hier doen we het allemaal voor. Dit is onze mechanische werkplaats. Dadelijk plegen ze hier onderhoud. ...van alle mechanische delen vanuit de fabriek. Ik laat jullie ook een klein stukje zien Uiteindelijk waar ik zit... ...voor kleine stukjes en onderhoud. Dat is de EI-kant. De EI-kant betekent elektrische en instrumentatie. Uh, ja, wij doen alleen maar elektrische en Ja, Hier wordt het rest omgezet naar energie, een stukje duurzaamheid... Dat trekt mij enorm aan. We zijn nu aan het einde gekomen van deze video. Uh, ja, ik vond het leuk om jullie even iets te laten zien van uh, Piero Roosendaal. Uh, kom solliciteren en wie weet uh, word je onze collega.